Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een vaste douchestoel, comfortabel, royaal, met armleuningen en een rugleuning, dan is Mirjam een zeer interessante keuze. Doustel Mirjam is allereerst in hoogte verstelbaar. Van 45 tot 53 centimeter zithoogte. Voorzien van royale kunststof doppen, zodat u altijd veilig in de douchebak staat, maar daarnaast natuurlijk nooit de douchebak zal kunnen beschadigen. Voorzien van een kunststof zitting, iets wat geruwd, wat niet alleen prettig zit, maar waar u ook wat minder makkelijk kunt afglijden. Met een hygiëneopening en gaten zodat douchewater wat op de zitting was blijven staan. Nu keurig van de stoel kan weglopen. Voorzien van een conforme gerug. Zodat hij ook wat zijdelingse steun zult ondervinden. Mede nog omdat de oppervlakte iets geroemd is. Zodat hij ook wat stabiliteit daarin zult vinden. Voorzien van armleuningen zodat u ook makkelijk uzelf kunt opdrukken als u uit de stoel wilt opstaan. Een breedte tussen de armleuningen van bijna 48 centimeter en een gebruikersgewicht tot 130 kilo. Dus ook voor de wat zwaardere personen onder ons een zeer geschikte royale en veilige doestol. Gemaakt van hoogwaardig kunststof en gepoedercoat metaal zodat hij ook op lange termijn van deze douchestoel veel plezier zult hebben. Dus zoekt u een vaste, comfortabele, royale douchestoel met armleuning en rugleuning. Dan is de Mirjam een zeer goede keuze. Nog voorzien van handvat. En een gewicht van goed 5 kilo. Zodat hij ook makkelijk uit de douche weggenomen kan worden. Gaat u over tot de aankoop van Mirjam wens ik u daar natuurlijk heel veel douchplezier mee en hoop u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.